2 euro, Op je muil gauw. kijk maar, Lekkere trollertjes, zacht, zoetig, sappige mannetjes. Leuk dat jullie weer kijken. Ha, daar zijn we weer. Daar, zoet, sappige billetjes van jullie. Haha. <tie> <tie> <tie> Papa! Mama! Brian En Berber Dit is de leukste familie van Nederland De familie Romein Hallo Hallo, we nog wel even Pokémon kijken papa Pokémon en, en dat is het einde ja, Oké okay. Wat gaan we zo doen dan? Schoen zetten, He? naar het filmpje Na het filmpje? Na het filmpje gaan zo omzetten. Oké okay. Ik ben jij aan de zeggen. Ben jij moe? Hey joh, hey joh, hey joh. Wat zeg jij nou? Kijk eens, meekijken. Hoe heet dat? O nee, die... Ehm... Uh, nou is het veel weer. Weet ik niet. Weet ik niet. Weet ik niet? Um. Ik weet dat, die namen niet meer. <laughs> Scorpony, ik weet u wel. En jij? Scorpony? Nee, scorpion. Scorpion. Is dat een ninja of zo? Uh, uh, nee. Okay. Nee. Lijkt op een ninja. Hey joh. Maar jullie mogen zo jullie schoen zetten, toch? maakt het uit. Toch? Oh, jeetje. Maar jullie mogen zo je schoenen zetten, hè? Ja. Nou, niet zo peste. Jij bent een gemeen jongetje. Jij bent een gemeen jongertje. Ik ben vervuldig. Ik is nou Maar je, nou, je, dus, je hebt geen schoenen aan je voeten. Je moet ja, toch wat schoen we zetten? Ik moet de schoen zetten. Oh ja, maar dan heb je geen schoenen meer. Jawel, eentje maar. <lacht> nee, ik wist dat je het ging doen. Help! Help! Help! Help! Help nog meer! Help. Ik mag een truffel! Hey. Explosie! Maar als jullie nu eerst jullie schoen pakken, dan mogen jullie schoen zetten. en jullie schoen pakken? Oké okay, Google, woonkamer tv uit. Oké, ik doe de woonkamer overkast uit. Ga dan. Heb jij je schoen gezet, Brian? Oh jee. Moet toch wat lekkers zijn? Jullie moeten nog even zingen. In je hoofd stoten. Oh. Nou, geen schoentje zetten. we er wat lekkers? Wat lekkers voor. Maar als snel gaat niet minder zit klaar. Ja, doe dan, doe dan wat lekkers voor de pieten. Stukken... Wat, wat moeten we dan van lekkers voor de pieten neerleggen dan? Um... Appels. Mm, nee. Uh... Mandarijnen. Nee, ja, appels. Nee, mandarijnen is beter. Nee, appels. Doe maar mandarijnen, dan kunnen ze hem zelf pellen. Appels. appels gaat Sissy misschien opeten. Nee hoor. Je weet hoe Sissy is. Zie je? Dus doe maar mandarijntjes. Let's go. Als er de twee pieten komen. Oké, okay, en wat doen jullie dan voor Sinterklaas? Happy birthday! Hij is dan nog niet jarig. Nee, morgen. Wil jullie ja, maar happy. eens zingen voor hem? Happy nee. Sinterklaas kakertje. Sinterklaas kakertje. Gelat in met schoentje. Gelat in met luidje. Dank u, Sinterklaas. Zie geen geen scampestemmen? Nee, dan gaat hij hoor. Sinterklaas! Sinterklaas. Bolle, bolle, bolle. Die geen stok bestopen. Goed uit, spanning neer, weer aan. Hij bent ons en die Ik zie hem al staan. Ogen, pijp, paardje. Het dek op en neer. Hou de de wimpels. Dan gaan jullie naar de wc en dan gaan jullie ja. naar de ja, rest. Ik hoef niet. Ja, al gaan we die discussie nu. Zeg jij nog even wel trust allemaal? Ja, trust Wat zien we morgen? Cadeautjes! Cadeautjes is goed bedoel je? Ja, ik hoop dat het een echt is. Ja, Plasma alleen maar een poppetje. Nou, hou op. Plasma alleen maar een poppetje. Tot morgen! Tot morgen! Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zag het ook al. Mag ik pakken. Ja, van mij wel. Maar dan moet je wel straks wel Sinterklaas. Wat is het meest? Drie. Nee. Uh, oh, ochtend. wat hebben ze gedaan? De vier is doorgekrast. Je mogen hem vrijdag al zetten. We mogen eigenlijk vrijdag zetten. In drie. Zet er bij jou ook wat in schoen, Berber? Ik het ook. Wauw. ga ik lekker op. Ik ga de mutten. Wow. Jij ook, Berber. Wat heb jij? Ik heb geen mutten. kom maar hier. Ik ga oh, oh, oh. Jij het. Jij zou voor Klaas zou gewoon geld aan jullie geven? Eh, uh, Oh, jammer. Ik heb wel Mijn collega! Mijn collega! is open, je wel? Mag je ook een dag eerder? Ja, mag ook een dag eerder? Nee, papa hoeft niet, schat. Mama? Leuk, schat. Van jullie. Mama ze zo open. Eentje? Eentje. En zij zit weer op de telefoon hoor. Klopt. <laughs> ik zit even op mijn kantoortje, ja. Je... Kantoor in zak.nl Dan lekker de Efteling Radio op. De feestje lekker uit. Kindertjes lekker op de tablet en de switch. Hey, zondag. Oh. <laughs> Niet papa's laatste. <laughs> Niet papa's. Dat uh, is Berber. ga um. even rustig. Berber, welke kleur wil jij? Ja. Geel? Heel geel. Waar is het Mag ik Maar Wat jij deed je niet. ziek, denk ik. Kijk eens verder. Ah, Ja, 2 euro. Op je muil, gauw. Sorry. Wat ben jij? Saai, wat ben jij saai? Je hoort niet wat ik zeg. Hij zegt 2 euro, ik zeg op je muil, gauw. 2 euro's. De tijd gaat zo langzaam. Ja. Is het is helemaal goed op zondag. Dat is waar. De goed is slecht niet. Dat is echt wel leuk, toch? Wij willen nog maar samen. Nee. We gaan memory spelen. Nee. Wil jij de memory pakken, Berber? Nee. Wil jij de memory pakken? Niet aanzetten. Nee. Geen. Waar is de memory, Berber? ik knutselen? Ja, we gaan nu Memory spelen, En ik weet nu niks te knutselen. Ik zie een piepje slapen. je mag ook hetzelfde kiezen. Dat is ook de doen. Ja, goed gezien. En dan draai ze weer terug. En ja. ah, hij gaat op de gok nemen dat hij misschien een dubbele keer heeft. <laughs> nee, oh, die hebben we gezien. Pak het! Dit is bij mij liggen. Nou! Mama! Mama. Ik dan is ik... papa. Oh. Super papa! Maar dan is Berwe. Ik We ga weer terug draaien. Ik wil ook weer het Ja, dat maakt. Mag. En dan? Achterdam! Ja! En paard En nu is papa! Nee. Nu is papa, influenzant. Papa! Is het fout? Nee! Nee, draai niet! Gezien? Ja! Dan ben jij ja. weer! Ik was er een tijd vergeten. Ja. Hij hey, wil ook kijken. Is hem niet? Dit is papa. Het. Nee. Oh, dit weer. erg. Ja. Dit nee, is je vergeet twee deuren. Of in ieder geval één. Nee, nee. Nee, die ander. We hebben er eentje omdraaien. Ja! Ja! Nu ja! ja. dat kuntje hebben. Dat ken je hier dan... Welke wil je? Die. Die zou ik ook vinden. Ja, het speelveld wordt al minder. Ja Ja, en ik kan gewoon bij. Oeh, oeh. oeh, waar lag die ook in? Oh ga jij nou doen? Nee. Ah, ah, ah, ah. <laughs> ik heb een beetje. Waarom lukt het nou niet? Echt, ze lijken allemaal. Ja! ja! Goed zo! Zijn we sneller ervan af. Mm. Het lijkt wel een soort van salserie hier. Plichte. Uh, ik ik, ben ik ben voor... jij bent ik voor. Ja, Brian. Ja, ja. Mama is er, En dan mogen jullie helemaal niet meer spelen. Je ja, bent kijkend. Het zijn gewoon... Oh. Nee, het gewoon hetzelfde. Oh. oh. oh, oh, oh, oh, oh. Brian. blijf Brian. maar even bij ons. Want we kunnen nog steeds winnen van papa. Kies maar uit, Brian. Zijn daar doen? Ja. Blank, zijn jullie klaar? Oh. Zo? 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. jij? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, we, we staan allemaal tegelijk! We hebben allemaal gewonnen! Hey. hey! We hebben allemaal gewonnen! We hebben allemaal gewonnen! Jullie mogen de vlog afsluiten! Wat doe je? Echt hè? Mag ik dan de PlayStation Bedankt voor het kijken! Leuk op dat jullie de hebben! PlayStation. wat Zeg jij nou op de Playstation? Ja! Nou ja, in ieder geval bedankt voor het kijken. Hij gaat lekker op de Playstation. Um, vindt jullie deze video leuk, druk dan even op het duimpje omhoog. Vonden jullie hem niet leuk, druk dan op het duimpje omlaag. Um, ja, Wat blokken ook ene. Wat zeg je? Ik zeg daar daarna blokken we Ja, gewoon blokken weg. Druk even op de knop, abonneren en uh, vergeet niet om het belletje te drukken. Want dan krijgen jullie gelijk een bericht als wij een video plaatsen. Tot hey, doei! Dag hè! Door, kijkbaar Door, door Zo. Dit lekker zo'n trolletje. Da. <lacht>